Hallo iedereen, het super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik een kamertour doen. Want Pien vroeg om een kamertour, dus dat komt er zeker aan. Maar voordat we beginnen, ga ik eerst heel even mijn kamer opruimen. Want het is zo rommelig dat ik hem zelfs niet op beeld kan zetten. Want er ligt overal rotzooi. Dus eerst ga ik mijn kamer opruimen en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, okay, mijn kamer is zo goed als helemaal opgeruimd. Hier en daar ligt er nog een beetje. Rommel. Maar ik kijk er gewoon, heb ik er gewoon even over het hoofd. Want ja, ik denk dat niemand, niemand's kamer 100% perfect is en 100% opgeruimd is. Dus de mijne ook niet. Maar ik zal dit nu even aan je letten zien. Dus dit is mijn kamer. Gewoon die deur. En dan hier hangt zoiets op van... Ja, dat heb ik gekregen van mijn papa. Um, dan is dit mijn kamer. We zullen beginnen hier zo. Alleen ja, mijn bureau moet ik wel nog opruimen, maar oké, okay, dat is het enige. Um, hier zijn twee dozen, maar in die dozen steek niks speciaals. Um, dan heb ik hier een bakje op liggen, gewoon random dingen. Hier is er nog um, spullen in van een raalsamwerking met mijn beste vriendin. Die moet ik ook nog ordenen En hier is nog een doos met knutselspullen. Dan ligt hier nog een doos met oude herinneringen. Daar dus stop ik altijd mijn oude herinneringen op. Mijn kralenbord. Um, Zo'n papiersnijder. Uh, witte papieren en een 1. Normaal heb ik ook ergens een 5 liggen. Ah ja, hier. En dat was van mijn verjaardag. Dus dan stonden ze op 15. Want ik was 15 jaar geworden. Dan hier heb ik iets van... Ja, ik weet niet precies wat dat is. Maar het is cool om foto's mee te maken. Dus dat ligt hier ook op. Um, dan heb ik hier een kast met allemaal knusselspullen. Zoals je kan zien... En hier zit zo'n confetti. je dat niet confetti, maar dat kan ik je gebruiken als confetti. Een touw en een strip. Dan hier nog een beetje van alles. Hier zit heel veel insta uh, Zo van die. Hoe noem je die foto's? Um, Polaroid-foto's. Mijn notitieboekje van mijn bestellingen. En dit is een kledingkast. Hier zitten mijn puls in. En mijn schooluniform enzovoort. T-shirt en pyjama's. Dan heb ik hier nog meer knutselspullen in deze kast te liggen. Of ja, in deze kast liggen mijn schoolspullen. En in deze kast liggen nog knutselspullen. Wacht hè? Dan liggen hier bakjes met allemaal sieraden spullen. Maar ik heb al eens een sieradenstas gedaan. Uh, misschien komt er binnenkort nog een tweede. Of ja, een derde zelfs. Um, heel veel inpakspullen, die steek je allemaal hierin. En hier zie ik alle bedankkaartjes, alle lieve dingetjes in die ik krijg. Die bewaar ik daar altijd in. Um, oude logo-stickers. Washtape um, enzovoort. Dit is wel heel mooi opgeruimd en komt hierin. Een hele bende met allemaal uh, bouwletjes plastic. Schoolspullen dat op zolder moet, want het schooljaar is voorbij. Echt wel... Sinds 23 juni. Dus dit ben ik allemaal op zolder. Um, ja, het enige wat rommelig is, is eigenlijk ook echt mijn bureau. Hier liggen allemaal kledingetjes. Ja. Dit is voor een schabloon. Um, ja. Sieraden. Ah ja, en sieradenstash komt er ook binnenkort aan. Want iemand vroeg er ook om. Um, ja, heel veel rommel eigenlijk. En daar liggen mijn kraaltjes voor mijn sieradenbedrijfje. O-belletjes enzovoort. En dan komen we hier in het andere gedeelte van mijn kamer aan. Um, in deze kast zit een beetje rommel. En hier zitten mijn sieraden spullen in. Um, ja, ik ben zo leuk om dat op te ruimen. Dus ik moet het als fatsoenlijk uitruimen. Want kijk, het is echt heel mooi georganiseerd. Vooral de bovenste laag hier. Um, mijn bed. Vraag me nu waarom er een Hello Kitty ding op um, Normaal wil ik iets anders erop leggen. maar nu gewoon Hello Kitty. Ik hou echt niet van Hello Kitty, dus ik ga dat ook niet denken. Um, mijn laptop ligt ook op mijn bed. En um, mijn tablet. Dan hier op de grond liggen allemaal spullen uit de action. Die, dat gaan jullie in de volgende video zien. Want ik ben bijna de action geweest, maar wanneer die video online komt, staat deze video online. Oké. Okay. Nee, dat klopt niet. Die video komt na deze video online. Dus vandaar uh, mijn bureau. Uh, wat is eigenlijk bureau? Mijn nachtkastje. Hier liggen heel veel sieraden in. En ja, hier, hier, zit allemaal, hier zitten allemaal magazines in. En heel veel tijdschriften. En in een van die magazines sta ik ook. Of ja, tijdschriften. Misschien in deze, ik weet niet Ik ik het eens bekijken. Het is van girls Only. Maar in eentje sta ik. Ja, kijk, hier ben ik. Hier, ik heb dat ingezonden. En dit is mijn beste vriendin. Dus ja, in deze tijdschrift, ja, magazine sta ik. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Is dat een magazine of is dat een tijdschrift? Laat het zeker weten achter in de reacties. Um, dan heb ik hier mijn eigen lavabo. Zo van mini badkamertje. Een lavabo. En nog allemaal spulletjes. Zoals dit. Allemaal parfums enzovoort. Dus ja. En hier nog van alles. En dan de hier mijn oogbelletjes. Okay, je vraagt me niet waarom er een diep slecht. Maar ik denk dat die op is, dus of niet. Jij is op. Ze in de welbak En hier zitten allemaal oorbelletjes. Dus ja, dit is mijn kamer eigenlijk. Oké, okay, dan was dit mijn kamer. Um, het is niet een super grote kamer. ook weer niet een hele kleine kamer. Maar die zijn nog altijd een beetje rommelig. Dus ja, sorry daarvoor. Maar dat is, dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!